Mijn naam is Anne Gorter, ik ben projectleider bij het Nationaal Archief en daar hou ik me vooral bezig met toegankelijk maken van Tweede Wereldoorlog archieven. En binnen het project TRIADO ben ik de expert op het gebied van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. De expertise die ik inzet binnen dit project is vooral inhoudelijk op het CABR, dus daarom heb ik me ook bezig gehouden met het trekken van steekproef om zo een goede testset te maken voor het project. En daarnaast hou ik me veel bezig met privacy en dat is bij dit project natuurlijk ook erg van belang omdat het bijzondere persoonsgegevens betreft. Wat het project voor mij bijzonder maakt is dat er hele nieuwe technieken worden gebruikt om uh, Tweede Wereldoorlogmateriaal doorzoekbaar te maken. Dat betekent dat er straks hele nieuwe onderzoeksvragen gesteld kunnen worden aan dit archief. En er ook hele nieuwe conclusies over de Tweede Wereldoorlog getrokken kunnen worden. Wat ik van het project verwacht is, uh, eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Uh, het kan alle kanten opgaan, het kunnen hele positieve resultaten worden, maar het kan ook ontzettend gaan tegenvallen. Maar ik verwacht op zijn minst dat de getypte documenten dat we die echt goed kunnen ontsluiten. En dat we bijvoorbeeld fondsen of proces verbaal, dat we die straks wel echt goed toegankelijk kunnen maken. En uiteindelijk Tweede Wereldoorlog archieven in het algemeen veel beter toegankelijk kunnen maken voor onderzoekers. Met een digitaal doorzoekbaar archief zijn er hele nieuwe vragen mogelijk. En uh, denk ik dat mensen tot hele nieuwe inzichten kunnen komen over de Tweede Wereldoorlog.